Poepen is heel erg lekker, zeker als je heel erg moet Ga maar even zitten voor je het in je broek doet is heel erg lekker, en ook al heb je geen idee Neem voor alle zekerheid een Ik ben super met mijn handen vol tassen. Het begon met het gevoel alsof ik moest plassen. Een enorme druk vanuit mijn buik of beter mijn blaas. Maar geen probleem, dat kan ik de Dus ik schuif weer aan en zet een stap naar voren. En toen ineens, het was heel duidelijk te horen. Het gerommel in mijn buik was niet normaal meer. Het leek op het geluid van een beer met maags weer. Dus ik vraag aan de kassen. juf. waar is de Ze Zegt geen probleem, meneer, ik loop wel even mee. Maar onderweg komt mijn buik pas echt van toeren. En een rol is druk bezig te de druk op te voeren. Aangekomen doe ik de deur op slot. Het heeft even geduurd, maar ik zit op de pot. Dus ik laat het lopen met veel plezier. Maar wat Een extra rol. Vorige week nog sta ik bij een tankstation Ik voelde iets komen, maar dacht dat ik het houden kon. Dus ik ga door met tanken. En probeer ondertussen ergens anders aan te denken. Helaas voor mij waar dat niet echt goed drukken. Want dan snel druk ik een rol mijn onderboek aan stukken. Na sameknepen billen ga ik naar binnen, kan ik gelijk naar de wc of moet ik eerst nog even binnen? Bijten op mijn tanden, kom ik aan bij het loket. en vraag ik als u je, je vriendelijk de weg naar het toilet. Zeg geen probleem meneer. Dat ik het haal, want ik koop was in mijn broek. Het lukt me met mijn net, en de deur gaat op slot. Het duurde even, maar ik zit op de pot. Dus ik laat het lopen met veel plezier, maar wat de fuck? Ook hier is geen wc-papier. Open is heel erg. Dan zat. Ik heb toen een plan bedacht, je moet toch wat ik op 24 rollen, zo'n familiepak. Haalde er eentje uit te stakken met mijn binnenzak. Als ik nu moet hoef, hoef ik niet meer na te denken. Of ik naar boodschappen toe of ergens sta te denken. Ik kan het laten lopen met veel plezier, want ik heb mijn eigen wc-papier. Poepen is heel erg lekker, zeker als je heel erg moet. Ga maar even zitten voor je het in je broek doet. Poepen is heel erg lekker, en ook al heb je geen idee. Voor alle zekerheid een extra rol mee uh, is heel erg leuk